Nou, goedemorgen allemaal en, uh, goedemorgen en welkom bij de uh, presentatie van het rapport van de Tijdelijke Commissie uh, Digitale Toekomst. Een bijzonder welkom aan de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Ariep. Uh, verder aan tafel zitten de leden van de Tijdelijke Commissie uh, Digitale Toekomst. Uh, Gerrit-Jan van Otterlo, uh, Danai van Weerdenburg, Jan Middendorp, de Griffier, 4 uh, Rens Jansma, uh, onze vicevoorzitter van de uh, commissie, Kees Verhoeven... Uh, de heer Farid Azarkan en Chris van Dam. En mijn naam is Katelijn Buitenweg. Ik was de voorzitter van deze uh, commissie uh, die ik uh, met veel plezier uh, heb voorgezeten. En we zijn gekomen um, unaniem uh, tot, een, uh, tot een rapport. Uh, dat zullen we straks wat meer presenteren. Eerst uh, laten we zo een filmpje zien. Daarna zal ik wat dieper ingaan eigenlijk, op de urgentie uh, van onze aanbevelingen. En daarna zal het rapport worden overhandigd aan de voorzitter uh, van de Tweede Kamer.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 En om extra aandacht te besteden aan wetgeving uit de Europese Unie. Dank u wel. Daarmee is natuurlijk al heel veel gezegd. Maar ik wil daar toch veel meer uh, toelichtingen op, uh, uh, op geven. Uh, allereerst... Uh, um... Uh, wil ik nogmaals zeggen dat het uh, ook met veel plezier is... en dat ik het een grote eer vind om dit uh, rapport namens de hele uh, commissie te mogen uh, presenteren. En deze commissie is in het leven geroepen, en dat bleek ook al uit het filmpje... Uh, uit, een, uit een sluimerend ongemak dat bij heel veel leden leeft in de Tweede Kamer... en wat de afgelopen jaren veel sterker is geworden. En dat ongemak, dat draait om de vraag of we als Tweede Kamer nou wel voldoende zicht hebben op de enorme veranderingen die digitalisering voortbrengt en of we ook uh, voldoende in staat zijn om daar sturing aan te geven. Want digitalisering die leidt tot revolutionaire veranderingen, zoals andere industriële revoluties hiervoor deden. Ja, het verandert ons werk, onze vrije tijd, over hoe we met elkaar omgaan. En digitalisering biedt grote kansen voor een kennisland als Nederland. Kansen waar we in de Tweede Kamer soms beter oog voor moeten hebben om ze ook te kunnen verzilveren. Maar digitalisering verandert ook verhoudingen. Over ons allemaal wordt steeds meer data verzameld. En daardoor worden burgers transparanter voor de overheid. Maar andersom wordt de overheid vaak minder transparant doordat besluiten tot stand komen via profielen en algoritmes. En dat leidt er ook toe dat sommige bedrijven een ongeëvenaarde macht hebben gekregen. mede oprichter van Facebook Chris Hughes zei over zijn voormalig partner Zuckerberg. Nooit eerder kon iemand de gesprekken van 2 miljard mensen volgen... ...vormgeven en zelf censureren. Ook de mondiale verhoudingen die veranderen met China, Rusland en Iran voorop... ...die een agressief spionagebeleid voeren. Dus digitalisering biedt ongekende kansen... ...maar ook ongekende risico's voor onze veiligheid, onze democratie en onze autonomie. En daarmee raakt het de kern van ons werk in de Tweede Kamer. En de conclusie van de tijdelijke commissie Digitale Toekomst... ...is dat we niet goed zijn toegerust voor deze taak. En dat is ernstig. Ondanks de veranderingen die voortrazen, is aan de organisatie van de Tweede Kamer de laatste jaren bijna niets veranderd. Alle commissies doen digitalisering erbij, zonder gespecialiseerde ondersteuning. En veel vraagstukken komen overal een beetje aan bod, maar nergens uitputtend. En een goed voorbeeld daarvan was, zagen we vorig jaar oktober. Drie, eh, drie bewindspersonen stuurden toen drie verschillende brieven over kunstmatige intelligentie naar de Tweede Kamer. En zij hadden die brieven onderling wel afgestemd, ambtelijk en in een onderraad. Maar eenmaal hier belanden brieven in drie verschillende commissies. Met allemaal verschillende woordvoerders. Voor wie bijna allemaal geldt dat dit onderwerp maar een piepklein onderdeel van hun portefeuille is. Hoe bouwen we zo kennis op? Hoe kunnen we zo de regering goed controleren? En hoe kunnen we zo geïnformeerd met elkaar ook de degens kruisen? Want digitalisering is fundamenteel politiek. En hoe kunnen we ook zo aanspreekpunt zijn voor de buitenwereld? De afgelopen maanden werd onze uh, tijdelijke commissie overspoeld met e-mails van mensen die bijna opgelucht waren. Eindelijk gaat de Tweede Kamer serieus werk maken van digitalisering. En mensen wilden hun kennis en hun ideeën delen. Maar dan moesten wij zeggen, sorry, we gaan helaas niet over de inhoud, maar alleen over het vraagstuk van de organisatie van de Tweede Kamer. Maar ik kan vandaag wel tegen hun zeggen, de boodschap is overgekomen. Geachte aanwezigen, de, het zal altijd zo blijven dat in alle Kamercommissies gesproken zal worden over digitalisering. Denk aan leerlingvolgsystemen, aan slimme landbouwmachines of de corona-apps. Die moeten onderwerp zijn en blijven in de relevante Kamercommissies. Maar het is ook nodig dat er een plek is waar onderwerpen die de afzonderlijke vakcommissies overstijgen, coherent en in samenhang worden behandeld. Zoals data, delen, cyberveiligheid, algoritmes. Een plek waar overzicht is. Zodat we ook weten welke onderwerpen niet door de regering worden opgepakt, die tussen wal en schip vallen. En hoe kan zo'n plek dan vorm krijgen? En zoals collega Middendorp vaak zegt, digitalisering is het nieuwe financiën. Elke commissie gaat erover, maar er is ook een speciale commissie financiën. Maar omdat ik weet dat de voorzitter een extra warm hart heeft... ...voor de emancipatie van vrouwen, zal ik de parallel anders leggen. Mainstreaming was heel lang het toverwoord bij emancipatie. Gelijke rechten en kansen die moeten in elke commissie aan bod komen. en Alle bewindspersonen horen op alle beleidsterreinen daaraan bij te dragen. Maar mainstreaming leidt tot verwatering... Als er niet één commissie is die als motor voor emancipatiebeleid fungeert... ...die aanspreekpunt is, verantwoordelijkheid draagt en weet waar de gaten vallen. En mevrouw de voorzitter, ik weet dat in de genoemde voorbeelden, zoals financiën... ...er ook een verantwoordelijk bewindspersoon is voor dat terrein. En als Kamer kunnen wij niet beslissen dat er een minister voor Digitale Zaken komt, moet komen. Maar als parlement gaan wij wel over onze eigen werkwijze. ...die wordt niet gedicteerd door de organisatie van de regering. En in de afgelopen maanden heeft onze commissie met heel veel mensen gesproken... Uh, ...waaronder lokale en provinciale overheden, het bedrijfsleven... ...maatschappelijke organisaties en Europese uh, politici en ambtenaren. En we hebben ook onderzoek laten doen naar hoe andere parlementen hier nu mee omgaan... ...waaronder die in Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt veel explicieter het belang van digitalisering erkend... En op basis van die onderzoeken en gesprekken... zijn wij gekomen tot onze aanbevelingen. En raden wij de Tweede Kamer met klem aan een update uit te voeren. De eerste aanbeveling is deze. Richt na de verkiezingen een vaste Kamercommissie Digitale Zaken op. En deze commissie controleert en behandelt de wetgeving... voor de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor digitalisering. En als dat er meerdere zijn... Zoals nu, dan kiest de Kamer zelf een bewindspersoon tot wie de commissie zich primair verhoudt. Hoe dan ook leggen we een vaste link en dus een, een stevige basis. En andere bewindspersonen ja, die kunnen daarnaast altijd uitgenodigd worden, zoals nu eenmaal de bevoegdheid is van een vaste Kamercommissie. Aanbeveling 2. Stel jaarlijks een aparte kennisagenda digitalisering op. En dat stelt ons in staat om planmatiger onze kennis te vergroten en de denkkracht... ...van gerenommeerde instituten, zoals het Ratenau Instituut... ...veel structurele van buiten naar binnen te halen. Aanbeveling 3. Zorg voor een betere ondersteuning van de overige vakcommissies... ...wanneer digitaliseringsvraagstukken op hun eigen terrein spelen. Zij moeten kunnen profiteren van de kennis die wordt opgebouwd... ...door de ambtelijke ondersteuning van de vaste commissie Digitale Zaken. Aanbeveling 4. Zorg voor een sluitend wettelijk en toezichthoudend kader. Op sommige terreinen, zoals bijvoorbeeld gezichtsherkenning... ontbreken op dit moment duidelijke regels. En collega Verhoeven heeft hier regelmatig op gewezen. Terwijl gezichtsherkenning echt bij uitstek een technologie is... met potentieel enorme consequenties voor de samenleving. Maar kortom, er is onvoldoende inzicht op dit moment in het totaalplaatje... en dat moeten we gaan organiseren. En tenslotte, weet wat er speelt in Europa. Kijk, digitalisering is één van de twee topprioriteiten... van de Europese Commissie. Daar gebeurt dus veel. En waar bij heel veel Europese discussies de Nederlandse of de nationale positie wel duidelijk zijn, omdat die zich heeft gekristalliseerd eigenlijk in de afgelopen decennia, is dat niet het geval bij digitalisering. Daar is alles in beweging en heel veel is nieuw. En het is voor de Kamer dus echt essentieel om meer aan de voorkant te komen en de Nederlandse regering strakker aan te sturen, om invloed te hebben op het eindresultaat in Brussel, waar we allemaal mee te maken zullen krijgen. Mevrouw de voorzitter, ik zei het al, deze commissie is opgericht vanuit een gevoel van ongemak. Maar ik denk dat ik namens alle leden spreek als ik zeg dat dat gevoel in de afgelopen maanden is veranderd. Ik voel namelijk nu vooral een enorme urgentie. Ik ben ervan overtuigd dat als de Tweede Kamer ook op het gebied van digitalisering het hart van het politieke debat wil zijn, we niet ontkomen aan een update langs de lijnen die ik zojuist heb gezegd. En ik hoop... ...dat we ook de rest van de Kamer daarvan uh, zullen overtuigen. Maar uh, ik heb gemerkt in de afgelopen maanden... ...nu we al steeds meer hierover dit onderwerp hebben gesproken... Uh, ...dat die uh, urgentie breed gevoeld wordt. En ik denk dat we nu uh, bij het moment gekomen zijn... ...om uh, namens uh, de voltallige uh, Commissie uh, Digitale uh, Toekomst... ...de voorzitter van de Tweede Kamer het rapport aan te bieden... ...update vereist naar meer parlementaire grip op digitalisering. En dat zal ik uh, op deze wijze moeten doen. Ja. Ja. Oké, okay. creatief. Dankjewel. Ril op doen. <laughs> Beste Ga geachte mevrouw Buitenweg. Maar natuurlijk ook Kees Verhoeven, Farid Azarkan, Chris van Dam, Jan Middendorp, Danae van Weerdenburg en gert van Otterlo. En natuurlijk ook alle ondersteuning, Rens Jansma, maar alle medewerkers die eigenlijk uh, uh, jullie hebben geholpen bij het opstellen van uh, dit rapport. Ik kan me nog heel goed herinneren, het eerste moment waarop jullie ineens zo'n wild idee krijgen. Nou. Wij moeten iets met digitale toekomst of zoiets. Dat had geen naam, maar iets met digitalisering. <laughs> en, nou, is... ja, zo, en, en iedereen had zoiets waar gaat dit over? En, uh, en, en het werd gewoon zo uh, gepresenteerd van, wij willen daar iets mee. Uh, zonder eigenlijk na te denken in welke vorm. Uh, hoe, uh, is het een werkgroep? Is het een onderzoekscommissie? Nou, daar is uh, uh, het nodige over... Uh, uh, ge, gesproken toen. Maar één ding stond wel vast. Jullie wisten echt binnen een kortste tijd uh, alle politieke kleuren bij elkaar te krijgen. Dat zie je nu ook. Hè? Van oppositie of, of uh, coalitie. Maar dit onderwerp is iets wat jullie gewoon samen uh, hebben opgepakt. En jullie zaten allemaal vanaf het begin op één lijn. Dus wij moesten ook. Zoeken naar hoe gaan we zo'n commissie in godsnaam uh, <laughs> ondersteunen. Welke ambtenaren moeten dat? Uh, wat moet, waar moet het uh, uh, toe, uh, naartoe uh, leiden? Maar jullie hebben echt prachtig werk uh, gedaan. Uh, en het is um, ja, uh, in, een, in een tijd uh, ja, waar wij nu verkeren, denk ik. Het is vreselijk het is een crisisperiode, dat, dat weten we allemaal en dat maken we van dichtbij mee. Maar voor jullie is het ook een ontzettend goed moment uh, geweest om juist uh, die digitalisering op de agenda te krijgen. Want ik heb nog nooit zoveel discussies gezien over digitalisering als in de afgelopen periode, ook hier in de Kamer. Hè, met digitaal vergaderen. Uh, nou, de app hè, van, uh, van VWS, uh, nou, ja, met elkaar ook uh, via zo'n videoverbinding. Uh, en er zijn verschillende opvattingen over digitale uh, vergaderen. Ik denk dat jullie daar ook een belangrijke rol in spelen. Van als ik hoor uh, hoe belangrijk het is en hoe belangrijk het steeds wordt, ook uh, in de toekomst. En wat voor invloed digitalisering zal hebben op alles eigenlijk waar we mee te maken hebben. Denk ik dat dat uh, gewoon, ja onontbeerlijk uh, om daar als parlement gewoon uh, hoog op de uh, agenda te krijgen. En jullie doen al voorstellen voor een commissie. En ik hoop echt dat dat ook gewoon uh, wordt opgepakt. Maar jullie hebben ook een opvoedkundige functie. Want ik zat echt te luisteren naar jouw betoog van... Goh, dat, is al, dat zit er allemaal achter. Uh, dat is niet alleen een kwestie van uh, met de videobellen of zo... maar er zit veel meer achter dan, uh, dan dat. En dat, dat zal in de toekomst natuurlijk ook uh, uh, alleen maar uh, groter uh, worden. Uh, ik hoor de laatst, de, de Eerste Kamer had het ook steeds over dat ze jaren digitaal vergaderen. In elk interview zei de voorzitter van de Eerste Kamer, wij vergaderen digitaal vanaf 2011. Dus ik dacht, hoe doen ze dat? bleek gewoon te gaan over mails uh, via de mail met elkaar uh, communiceren, <laughs> dus ik denk dat we dat rapport ook naar nou, ze kunnen doorsturen. Maar goed, uh, ik heb ook, ja, uh, uh, yeah, uh, uh, uh, jullie hebben ook laten zien eigenlijk als commissie de afgelopen periode. We hebben natuurlijk uh, afgeschaald in verband met allemaal maatregelen, richtlijnen waar wij aan uh, moeten houden, ons aan moeten houden. Maar jullie hebben wel achter de schermen, buiten schijnwerpers, gewoon ontzettend goed werk geleverd en gewoon doorgewerkt en heel veel digitaal, begreep ik ook. Dus dat laat zien dat dat ook in de toekomst, dat digitaal niet vergaderen, want het is altijd belangrijk als, tenminste, ik vind het toch fijn om jullie weer te zien. Ik mis ook die clashes tussen meneer Verhoeven en Resk Leijten in de zaal. Dus dat moet blijven, zolang wij uh, uh, hier zijn. Maar het is wel, uh, ja, ook voor de effectiviteit, van, uh, de effectiviteit van ons werk is het uh, gewoon uh, uh, cruciaal. Ik zou eigenlijk... Ik kan alles omarmen, maar jullie weten ook dat dat uh, uh, aan de Kamer is uiteindelijk om uh, hiermee aan de slag uh, te gaan. Dit eindrapport bevat ook concrete voorstellen, dus het is niet alleen een algemeen verhaal, maar ook, uh, dat heb je zojuist, Katalijn, heel goed uh, toegelicht. Uh, en ik hoop echt dat de Kamer uh, met het rapport aan de slag gaat, maar ook uh, de voorstellen die hierin worden gedaan, ook uh, oppakt. En, uh, we hebben nog ongeveer een jaar te gaan, maar dat neemt niet weg dat je ook voor de komende periode al uh, iets in gang kan zetten. Dus ik zal ook het rapport doorgeleiden naar de uh, Commissie van uh, Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Justitie en Veiligheid. En ik zal zelf ook echt kijken, van, misschien liggen er ook voorstellen in die voor ons als parlement, voor de hele Kamer relevant uh, kunnen zijn. Nogmaals, heel veel dank. En, uh, nou, jullie hebben voortreffelijk werk geleverd, dus uh, daar zijn we allemaal trots op. Heel veel dank. Heel, heel hartelijk dank. Uh, uh, wat u zei over dat er, ook, dat er vaak veel meer achter zit. Ik denk dat voor veel uh, uh, van de collega's, waaronder ik ook voor mezelf, was dit ook een hele leerzame ervaring. Want er werd toch heel veel duidelijker. De collega Van Dam zei op een gegeven moment, ik voel alsof ik... ...voor een flatgebouw sta en omhoog kijken om de enormiteit... ...dat je bijna niet het hele overzicht krijgt. Ik denk dat we toch uh, wat meer... Uh, uh, uh, ...dat we inmiddels... Uh, <tiedacht> ...dat was een van de meest waardevolle bijdragen van de heer Van Dam. Nee, het was echt een... Uh, uh, uh, we hebben er denk ik veel van geleerd en ik hoop dat dit ook uh, iets is... ...wat we verder ook uh, te gunstig kunnen laten komen van het hele parlement. Dank u wel voor deze uh, bemoedigende woorden. En ik denk dat wij ons best gaan doen om de voorstellen ook... Uh, later door de Tweede Kamer geloodst te krijgen, zodat we echt in een nieuwe periode aan de slag kunnen met een vaste Kamercommissie Digitale Zaken. Dank u wel. Dank u wel.